Megan Schoonbrood en Mama Queen. Mama Queen, Megan Schoonbrood. Ik vind het super cool dat we hier in het sluisje zijn in Amsterdam. met Het drag theatercafé van Nederland. Wat maakt een goed optreden? Veel geld. Dat <lacht> <lacht> dus, uh, <het> is wel waar. <lacht> hoe meer geld, hoe beter het optreden. Nee, ja. ik denk dat uh, hoe meer applaus, hoe beter het wordt. Ja. Daar, daar leef waar je van. inhoud. maar inhoud. Gewoon een lipstick moet gewoon on point zijn. Ja. Je moet je woorden kennen. Je moet op de juiste tel zitten. Dus niet ervoor, niet erna. Uh, leuke outfit. Doet ook, ook wonderen. Ja, dat is gelukt vandaag. En uh, ja toch? Ja, absoluut. En je weet wel als de muziek die kant op gaat en jij danst die kant op. Dan is het ja, natuurlijk het is goed. geen goed, uh, <laughs> een goed performance. Hè? Ja. Een reveal werkt ja. ook altijd goed, dat je iets halverwege iets uittrekt, of, ja. uh, dat uittrekt. werkt altijd goed. Een beetje ja. spannend uh, element ja. erin. Uh, wat nog meer? Ik denk gewoon, ik ga het hardst op gewoon publiek. Applaus. En dan nou komt de hele show vanzelf. Ja, goed publiek ja. maakt wel een goede show. Oké, okay, dat is een beetje lullig dat ik in mijn eentje nu in het publiek zat. Dat is, nou ja, zo is uh, wel minder dan we de afgelopen maanden <laughs> hebben gehad. <Ja. laughs> dus nee. Hey. Mis je dit heel erg, het optreden? Ja. Ja. Ik mis het heel erg. Gewoon applaus, gezelligheid, mensen vermaken, leuke lach geven en ja, het is toch wel een jaar geleden hè? Ja. En, en hoe lang uh, duurt het om in deze fantastische outfit te zitten en klaar te zijn uh, dat het gordijn open kan? Ja, ik heb alleen een eyeliner op. Vijf ja. minuten. <laughs> <En> jij? <laughs> nou, ik heb wat langer nodig. Ik ben denk wel uh, twee uur bezig. Ja, van mijn uh, hele normale dagelijkse outfit naar uh, dit. Ja, twee uur wel. We kunnen het in 30 minuten, maar tegenwoordig weet je het is gezellig, uh, je babbelt wat, we moeten opstarten, we worden ouder <laughs> en dat, dat telt ook mee. Ja, en als je <laughs> zwanger bent, duurt het ook, dat duurt ook al wat langer. Ja, ja. want wat, jullie zijn allebei, er nee, zijn, zijn geen coronakilo's. Nee, dit zijn geen coronakilo's. <laughs> je bent naar 22 kwijt, zeg hé. Hey. Nou, jullie zien er fantastisch uit, maar dit is, jullie zijn allebei zwanger. Ja, ja. ja. we dragen elkaars, kind. Ja. Nee het is natuurlijk wel een statement een beetje van uh, in deze tijd uh, natuurlijk zwanger raken met, met twee dezelfde geslacht dat is natuurlijk wel een, een ding en dat moet gewoon uit de wereld. Ja. ja het is gewoon heel normaal dat, dat, ja weet je voor mij is het gewoon heel normaal dat... Uh, en ze krijgt een kind. Ja, een echte. Echte. En ik krijg een kind. jij. Ja, ja ik ben papa, ook nog. Uh, dat denk ik, ik hoop ja. het. Ja. Je kan nooit zeggen of je er klaar voor bent, maar ben je, wel, nee, uh, je ben er wel, wel klaar voor. Zoals ik er klaar voor, ja. ja. klaar klaar voor. Maar komen. Ja, joh. Ja. Ja. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat jullie dus je, je podium ook gebruiken om ook een statement te maken. Het is niet alleen maar glitter en glamour. Maar er zit ook wel een boodschap achter die jullie willen overbrengen. Ja, en het is ook wel een beetje zo dat, ook al wil je geen statement maken, doe je het alsnog. Ja. Dus dan denk ik, ja, dan kan je het maar beter bewust doen. Ja. Nee, maar jij doet het natuurlijk ook bij de politiek. Je wilt wat uitdragen, neem ik aan. En ja. soms wil je wel een, een, een, een toon zetten. Ik bedoel, dat heeft iedereen natuurlijk die bekend is. Uh, neem ik aan. Kan natuurlijk met zijn bekendheid meer betekenen zonder woorden dan uh, ja, in een kunt, andere persoon. Je kunt het voor lief nemen dat je dat, dat, je dat podium hebt, dat je je ja. positie hebt. Maar je kunt ook nadenken, hoe kan ik het bewust gebruiken om een punt te maken. En Ik moet zeggen dat ik zelf, altijd, ik, ga, ik ga nu weleens gewoon in een roze pak om een politiek statement ook te maken. Dat zou ik tien jaar geleden ook niet hebben aangedurfd. Uh, maar nu denk ik, fuck het. weet je. Er moet ook in Nederland gewoon nog zoveel gebeuren. Voor wil ik de... nog zijn de kledingvoorschriften als jij een keer op een hak wil? Mag dat? Ja, of dat de, zegt, van ik nou, trek een jurk aan nou, de, de pak? Als we in de grote zaal zijn van de Tweede Kamer, dan verwacht de Kamervoorzitter wel dat je in ieder geval een jasje aan hebt. en das en zo, dat hoeft niet per se. Maar als er hele serieuze onderwerpen zijn, doe ik dat wel. Maar je zag vorig jaar had Jesse Klaver een keer geen sokken aan en die kreeg echt meteen commentaar van dat kon natuurlijk echt niet. Dus dat of een korte broek, dat was iemand nee. met een korte, korte broek, broek. is echt no-go. Dat was nee, iemand met een niet. korte broek ja. die is geweest, ja. ik heb het opgelet. Ja, maar ik, ik, denk, let op. ik ben wel heel benieuwd, als ik in een hak uh, naar een debat zou gaan, zou denk ik Nederland ook alweer weer hysterisch klein zijn. Uh, ja, maar ik ja, zou gewoon ja, zeggen, ik, exact... ik zet je een hak. Ja? ja. Zou ik zeggen, ik zet je een hak. <laughs> ja. ha Wil je iemand ja. een hak zetten? Nee, ik moest wel even nog wat beter leren lopen dan. Welke maat heb je? 2,43. Maar dan kom ik ja, wel een kom keertje bij jullie. Bij ja, ja, ja, ja. mij, nee, bij mij, mijn schoenen zijn te groot dan. Hey, jullie hebben dit jaar allebei deelgenomen aan uh, de allereerste Nederlandse versie uh, van Drag Race. Uh, echt een geweldig programma. We hebben het, ik heb het denk ik net als jullie al verslonden toen er allerlei Amerikaanse seizoenen waren. Hoe uh, belangrijk vonden jullie het om deel te nemen aan het eerste seizoen? Nou, ik vond het heel belangrijk om te laten zien uh, dat er heel veel verschillende drags in uh, Nederland zijn. En dat het een kunstvorm is. En dat wil ik heel graag uitdragen en dan met mijn bekendheid meer kunnen betekenen voor anderen. Dus dat vond ik gewoon heel belangrijk, dat ik persoonlijk daar graag op het podium staan sta om te laten zien van kijk dit ben ik, dit kan ik en hier ga ik naartoe. Ja. Na Drag Race. Ja. Dat was voor mij gewoon het belangrijkste. Ja. Nou, ik ja, kan me er wel bij aansluiten. Ik wilde ook gewoon, Kijk, ik denk dat heel veel uh, queens uh, Drag Race in Amerika hebben gekeken en dat je dan toch een beetje fantaseert over oh, hoe zou het zijn. En als het dan in Nederland komt, ja, dan wil je gewoon meedoen. En, ook meedoen aan zo'n wedstrijd zorgt er ook voor dat je je eigen drag heel erg sterk ontwikkelt en dat je veel beter wordt in wat je doet. En, uh, en je krijgt een veel groter bereik. Dus door, door alle uitdagingen die je hebt gehad, ben je zelf ook een betere drag geworden. Ja, en ja. dat je ja. gewoon elke dag onder druk staat. En jullie zijn echt super famous geworden, volgens mij ook door ja. Ja. ja Hoe uh, belangrijk was het zeg maar, voor Nederland om zo'n zo show ook in eigen land te hebben? En dat te laten zien dat het er ook gewoon is. Ja, heel belangrijk. We hadden bijvoorbeeld nu een reclamespotje mogen doen voor liefde voor Rotterdam. En er wordt onder gewoon neergezet van waarom zij, waarom trava's, uh, haatberichten, alles. Ja. En dan pas zie je hoe belangrijk het nog is dat het gewoon naar voren komt. Dat, dat, dat wij ook gewoon met mensen zijn en dat wij gewoon lol hebben in ons vak en dat wij gewoon zijn, we willen gewoon gevonden worden. En als je ziet hoeveel haat er in Nederland nog is. Ik kom is. ook nog genoeg mensen tegen als ze me vragen: van wat doe je dan? Dan zeg ik: ja ik ben een drag queen. Dan zeg ze, oh, wat is dat? Dan denk ja. ik: nou, weet je niet wat een drag queen is? Het is dus 2021. Dan denk ik: hallo, heb je een RuPaul's Drag Race? Dan zegt ze: nee, weet ik niet. Dan denk ik: oh, er zijn nog. Kijk, voor ons in onze scene is het heel normaal en iedereen, iedereen kent het. Ja. Maar buiten onze scene is het voor mensen echt: die hebben gewoon een vraagteken boven hun hoofd. Dus ik dan zeg: ik ben een drag queen. Ja. Dus ik denk dat dat uh, voor mensen die er nog nooit mee uh, in aanraking zijn geweest, dat het goed is dat het op televisie is. En ook voor. Voor de slaapkamer queens, mensen die ja. zeg maar thuis uh, make-up doen, dat het gewoon goed is om representatie ja. op tv te Slaapkamer Slaapkamerqueen is iemand die, die graag queen wil zijn, maar dat niet in het openbaar doet. Ja, te doen. ja. ja. Die, die, die zeg maar thuis oefent en dan nog niet op een podium of uh, nu kan het even niet. Maar... Het is gewoon heel grappig. Er waren twee kranten die schreven over ons. De ene krant die schreef uh, ze doen karaoke met een radslag. Nou, dan snap je ook al niet wat te doen. En de andere krant die schreef uh, ze verkleden zich en uh, staan alleen maar in cafés. Oh, ja. Toen dacht ik ja, maar dat is volgens ja. mij niet, niet wat wij doen. Nee. Ja, dus okay. het is en gewoon die niet zing, het is wel een heel kleine ja over, maar uh, ja de, die kan ook de ratslag die vond ik helemaal geweldig ja. ik denk nou ja ik kan geen zin radslag ja. <laughs> <zingen>, dus <laughs> nee maar snap je dus dan zie je dat mensen het gewoon echt niet niet snappen ja. en ik hoop door ja. dit programma dat ze zien uh, dit is het eerste programma waar ze ook eigenlijk ons zien achter onze pruik. Bedoel, we zijn daar ook als jongen en we vertellen ons levensverhaal als jongen... en daarna gaan we strijden voor die titel. En dat is gewoon een heel groot verschil. Ja, uh, nee, Er zitten een aantal hele indrukwekkende fragmenten in, inderdaad, ja. waar jullie verhalen ook ziet. Wat is een... Um, ik, heb, ik heb in deze serie ook gesproken... met mensen die te maken hebben gehad met anti-homo-geweld, uh, ook in Amsterdam. Um, ja, dat, dat, dat was een jongen die over straat ging en in elkaar werd geslagen. Uh, maar hoe is het voor jullie, kunnen jullie in deze outfit nu hier het café uitlopen en gewoon veilig over straat of ben je daar ook heel bewust mee bezig? Ik merk voor mij, als ik zeg maar helemaal in drag ben, dat het makkelijker is om over straat te gaan dan dat ik zeg maar in mijn dagelijkse outfit, uh, ik heb altijd van mezelf lange nagels en ook wel eens make-up in mijn dagelijks leven, dat ik dan meer commentaar krijg dan als ik helemaal in drag ben. Okay. Omdat mensen toch ja, in mijn ogen wel eerder accepteren als je helemaal full glam uh, bent dan uh, dus zeg maar als een man uh, in een rok loopt of uh, in een jurk of, ja. ja. Je moet dus zeggen dat ik, dat ik banger ben als jongen uh, tegenwoordig dan als vrouw. In Nederland ook. Ik, ik loop ook ja. niet hand in hand bijvoorbeeld. Ik vind het doodeng. En uh, ik hoop dat dat wel al, dat al een keer gaat veranderen, maar in het werk voel ik mezelf verzekerd. Ja. Het ligt er ook natuurlijk aan hoe je eruit ziet, wat je doet, of je, of je er ook staat. Dat is ook een verschil. Niet dat je bang bent. en Wij staan er eigenlijk altijd wel. Maar als jongen ben ik een heel verlegen. Jongen, ik heb een hele grote mond. Maar als ik samenloop met iemand, heb ik een heel klein hartje. en Dan ben ik echt... Oh, kijk, Ik, ik ga al meteen een... rennen, hoor. Als ik me onveilig voel. En ik luister altijd naar mijn intuïtie. Dus op het moment dat ik denk van... Oh my god, iemand kijkt naar mij. Die dan ben ik meteen, uh, ssh, ben meteen weg. Ja, ik heb hele lange benen. En ik ben zo weg. Ja. Maar ik denk je, is het dan misschien... Als je, als je zo vol in drag bent, dan, dan pas je in het hokje. En dan snappen mensen het. Maar zodra je als man met nagellak of zo oploopt... Dan ben je raar en gaan ja, mensen daar daarop reageren. Ja. Ik denk dat dat, zeg maar, dat ja. niet zo duidelijk is. En nu, als je heel, ja, helemaal vol uh, in drag bent, dat mensen het dan ook eerder denken van, oh, ik wil eerder een beetje op de foto, ja. uh, ook al of ze vinden het wel raar, maar ze gaan niet zo. ik, ik krijg niet zo vaak opmerkingen. Of oh, spannend, ja. dat vinden ze ook. Maar ja, jij hebt een vriend en um, jullie, ik, ik zie altijd leuke foto's, jullie samen zijn heel leuk. Maar is dat nou meer geaccepteerd omdat je bekend bent? Of zou je dat ook hebben uh, dat jullie gewoon helemaal in love over straat gaan zonder dat je bekend bent? Nee, ik denk dat mijn vriend en ik zijn ook heel erg bewust als we op straat zijn van... is dit een plek waar je hand in hand kan of waar je elkaar een zoen geeft? Of dat je er toch op let. En dat het frustreert mij heel erg hè, dat je daar überhaupt over moet nadenken. Want welk heteroestel denkt ooit na over de vraag of ze elkaar kunnen zoenen of niet? Uh, maar het maakt mij ook heel erg strijdbaar om er wat mee te doen. En ik, nou, ik, ik ben toen ik in de kamer, Tweede Kamer kwam... Toen ben ik heel erg uh, verrast eigenlijk door de Nederlandse media die dan heel erg erover ging schrijven van oh, de openlijk homoseksuele D66-politiek. Wa waarom is dat een ding? Ja. Uh, en toen heb ik gewoon besloten, oké, okay, ik ga gewoon, zolang ik in de Tweede Kamer zit, mijn podium ook gebruiken om, ja, om het verhaal te vertellen en statement te maken. Maar ik denk wel dat het voor mij makkelijker is inderdaad, omdat je dan ja, bekender bent. Maar ik krijg tegelijkertijd ook heel veel haat, ik weet niet hoeveel haat jullie online krijgen, maar dat zal niet minder zijn dan wat ik af en toe uh, reacties krijg. Ik verbaas me af en toe dat mensen nog zo lelijk kunnen doen. Ik bedoel, een Valentijn's filmpje voor de stad en daaronder gewoon zo lelijke reacties. Of een songfestival wat wij hebben gedaan, dat filmpje. Ik bedoel, dat is al een best gay, gay iets. En daaronder gewoon waarvoor die travas en bla bla ze moeten dood. Ik denk dat het van, het Testen toch allemaal algoritmes. Ik krijg toch ook wat ik leuk vind. Nou, die mensen die haat, die zijn gewoon op zoek ernaar hoor. Ja, sorry, maar ik krijg ook geen dingen waar ik niet... Ik krijg niks van voetbal of dingen waar ik niet geïnteresseerd in ben. Dus die jongens die dat... Want het zijn die altijd jongens, al, ze die altijd kijken al, gewoon, ja, ik wou zeggen, die zijn gewoon stiekem ja, ja, aan het zoeken. Is, en Ze gaan er gewoon hard op, maar dat kunnen ze gewoon niet hebben. En dan denk ja. om dan te ja. bewijzen dat ze het against ja. it zijn, gaan ze maar een kutopmerking plaatsen. Ja... ja. Ik denk, ja. hey, wat, wat zouden we kunnen doen om gewoon de hele acceptatie uh, nog beter te maken in Nederland? Moeten we jullie naar basisscholen sturen voor voorlichting? Of wat? Ik wou dat heel graag. Ik was nou. Ooit uh, zat ik in een, in een reality-programma en toen heb ik gezegd van ik ga een, een, een les maken over uh, de LHBTQ-gemeenschap. en Die ga ik aan scholen aanbieden en uiteindelijk is dat wel blijven liggen. Maar ik denk dat het daar begint. Ik denk dat je juist uh, uh, bij het begin moet weten als de kinderen gewoon klein zijn, dat meegeven. Ja. Ik kan ook een kinderboek schrijven. Uh, dat, echt, echt voor de jongeren. Dus dat dus, ja. nou, zijn drie, vier, vijf. En vanuit daar al beginnen, uh, dat het gewoon normaal is. Ja, super mooi. Ja. Ja, ja, ik ik vind, ik vind wel dat wel... Gewoon uh, focus op, op onze eigen community ja. en no fans, maar fuck iedereen ik denk gewoon ik wil mijn eigen community sterker maken en zorgen dat niemand uh, niemand zich onzeker voelt en er zullen altijd mensen zijn op straat die commentaar hebben hoe hard wij ook op scholen proberen te gaan veranderen er zijn altijd mensen die er anders over nadenken en dan denk ik ja ik ik focus me liever op de generatie na mij die hetzelfde wil doen als ik uh, dat ik hun help in plaats van dat ik probeer mensen te overtuigen die al against mij zijn zeg maar. nou, ik denk volgens mij is het ik denk dat wij alle drie moeten doen wat we doen dus zeg maar, ik moet ervoor zorgen dat de wet en regelgeving er is dat dat er een verbod op discriminatie is, dat je niet ontslagen kan worden als je uh, drag bent ja. of, of whatever in het alfabet. Uh, Voorrichting voor jonge kinderen, zodat zij anders tegen de wereld gaan aankijken, maar ook inderdaad de community sterker maken. Uh, omdat ja. je gewoon dat op een eigen breed moet kunnen staan. Ja, super mooi. Ja. Ja, daarvoor sta ik nu achter het Centraal Station. Ben ik begonnen? Nee. <lacht> <lacht> ja, nee, dit is een Ik ben in de stil vandaag. <lacht> <lacht> Allee, laat voilà, maar lekker erin. <lacht> Hey, wat, wat was de, kun je, je nog de eerste keer herinneren dat je als drag het podium opstapte? Ja. Ja, ik ja, kan me de eerste keer ja. herinneren, dat was in Amsterdam, in de Lellebel. Uh, ik was, ik denk, 15, in een, met een heel flossig blond pruikje en de kleding van mijn zus. En wimper en een lip. Ik, ik had geen wimper, ik had alleen <laughs> ik, ik had ook nog geen lip. Je <laughs> is later ingespoten. Nee. Nee. Ik had een glossje op, weet nog heel goed. En een zwarte oogschaduw. En ik zei toen ook van nou, dit, dit is het, ik ga dit vijf jaar doen. Ja, ik, was, uh, ik liep stage, ik zat op de kunstacademie en ik studeerde mode daar. Toen liep ik stage bij een entertainmentbureau uh, en uh, toen zei ik op een gegeven moment, ja ik wil misschien ook wel een keer drag doen. En toen kregen we een aanvraag voor een drag queen uh, die met Amanda Lepore uh, op het podium moest in Filatalia. Uh, en toen kreeg ik die boeking, dus dat had ik een outfit voor mezelf gemaakt en voor uh, het eerst met padding en wel echt helemaal wenkbrauwen afgeplakt. Ja. Ik durfde geen nieuwe wenkbrauwen te tekenen, dus het was een no-brow look <laughs> het, uit angst. Ja. Maar ik stond wel meteen met Amanda Lepore op het podium, dus ja. het was wel meteen ook een hele goede, goede ja. eerste keer, zeg maar. En, uh, en omdat ik gewoon een hele goede, uh, goede baan had, waarbij ik eigenlijk wel vaker al op een podium weer stond, dus dat ging meteen eigenlijk best wel lekker. En, uh, ja, de eerste keer dat ik in een jurk uh, de deur uitging was al veel eerder, toen ik een jaar of 18 was al met uh, Change of Sexes Parties. Dat alle jongens oh ja. als meisjes moesten en alle meisjes als jongens en dan ja, ging ik helemaal Heel helema hele <laughs> dacht, Yes! Dit is het, ik ging helemaal uh, all out. Dus dat het was niet de eerste keer dat ik zeg maar als vrouw ging, maar wel, voor mij is travestie... Wel iets anders als drag. Ja. Dus zeg maar, een man in een jurk is voor mij travestie. En als je in drag gaat, is het toch wel een. Dit is echt de ja. kunstvorm die je kunt zien. Je moet zeggen ook dat, dat toen ik echt vertelde tegen mijn uh, ouders: van luister, ik doe drag, ik ga in een travestietencafé werken, een dragcafé. Toen heeft mijn vader, mijn plevader, mijn allereerste jurk gekocht. En die zei, we gaan het wel doen, dat je wel echt heel mooi eruit ziet. Echt goed doen. En toen zijn we naar het Waterloo -plein gegaan. En toen heb ik een heel hoerige jurkje gekregen van hem. <laughs> ja, echt waar. Strapless. Ik weet nog heel goed. Met, met een tutuutje en dan mijn gele bandjes. En die heb ik nog steeds. Dat was wel een maatje XS. En kan je erin? Ja, dat kan nee, je erin. <laughs> en, en hij zei: van Ik sta helemaal 100% achter maar we gaan het wel goed doen. Ja. Ja. Dat is superbelangrijk. Dus dat was dus uh, ja, ja. een heel goede support. Ja, ik ja. heb van mijn ouders ook altijd. Ik heb op, uh, ik denk op mijn zevende of mijn achtste, mijn moeder voor mij uh, de jurk van Belle en het Beest gemaakt. Want we waren in Disneyland geweest en ik wilde zo graag de jurk hebben, maar dat was natuurlijk heel duur daar. Dus toen ben ik daar echt een paar dagen echt heel erg verdrietig van geweest dat ik dat niet mocht hebben. En toen had mijn moeder die jurk zelf voor mij gemaakt en een bruik voor me gekocht en uh, bij een winkel hakken gekocht. En, uh, en dus ook. toen uh, ja, ja, dit eh. Dat is ook wel een klein travestietje hoor. Ik ook. En hoe ja. oud zijn jullie daar? Twee. twee. Nog ineens denk ik, uh, twee. Volgens mij zit ik ja. hier in groep twee. Oh ja. Dus ik weet niet hoe oud je dan bent. Vijf? Vijf, zes? Ja. ja. Die heb ik overgeslagen. En wat zou je? waarom, waarom deze foto's? Uh, ik denk dat, dat, dat ik hier uh, nog niet weet wat er allemaal komen gaat. Dat het echt nog een, uh, een heel relaxed leven is. En dat eigenlijk de wereld toch zo hard en zo veranderd is in de loop der jaren. Dat ik deze foto heb gekozen. Ik dacht eerst ik neem wat later. Maar ik merkte al eigenlijk in groep vijf, zes dat het voor mij... Ik, ik was... Eigenlijk een hele flamboyante jongen met altijd groeseltjes en krullen en staartjes en ja. roze schoenen. En toen kreeg ik het door de baas kreeg het al heel moeilijk, dat eigenlijk de ouders van kinderen... Mijn ouders gingen, gingen uh, pesten om te zeggen dat ik te vrouwelijk was al. Maar het was dus jouw leeftijdsgenoten vonden het eigenlijk helemaal geen enkel probleem. Maar het nee, de ouders. Dat het weer aan het verpesten. Ja, ja, en dat merkte ik dan thuis. Als ik thuis was, dat mijn, uh, dat mijn ouders echt wel aan huilen soms uitbarsten. En die zeiden ook, ja, als je dat wilt dragen, moet je het vooral doen. En het was al als een heel klein jongetje dat ik, dat ik gewoon heel over de top was. En deze foto is nog voor die tijd. En ik denk dat dat voor mij wel... Uh, ja, ik hoef er gewoon nergens over na te denken. Ja. Ik moest heel snel nadenken en dat is, dat, is, dat is soms heel vermoeiend, maar soms ook wel heel goed. Maar het is nu al een hele lange strijd om ook een keer te blijven nadenken. Ja. Mama Queen, ja. ik heb uh, even een andere foto ook erbij gepakt. In de jurk die moeder voor me gemaakt had. Maar ik sta, hier niet, ik sta hier niet zo vrolijk op de foto, maar ik ben wel op dat moment wel heel blij, maar ik kijk gewoon een beetje gesleuterd. Ah, hij gesteutert. is wel echt goed gelukt, die jurk trouwens. Dat is uh, je moeder Ja, toch? Ja, ik maak ook al mijn outfits altijd zelf, dus ja. daar heb ik het van. Um, nou, deze foto, omdat mijn moeder die jurk voor me gemaakt heeft en... Uh, uh, ik ik kon thuis altijd met mijn zusje heel lekker mezelf verkleden en dan, mijn ouders zeiden altijd van ja, doe maar een beetje voorzichtig. Ik ook niet te ver, niet te ver uh, bij het huis vandaan, zeg maar. Mijn zusje en ik gingen wel stiekem op de hak uh, gingen we een ijsje halen ofzo. En dan, ja, dus dat, ik heb van de kind af aan al mezelf wel uh, zo vrij kunnen voelen dat ik me heb kunnen uiten zoals ik wilde. En het mooi hè, nee. Nee. Mooi. Leuk, leuk, leuk om die verhalen ook ja. zo te horen en wel wat je daar aan uh, meegegaat. Je hebt nog iets meegedaan, of niet? Ja, nou ja, het is Valentijnsdag. Oh. Jammer dat zij erbij zit. dat hm. we hadden samen een date. Nou, ik kan ook wat je erin tegenwoordig hoor? Dat is allemaal, ja, dat je mocht. Oh ja, tegenwoordig is het een <laughs> Ja, bij D66 mocht het allemaal. Dat oh, is echt? Het uh, tijd. <laughs> nou. Ik vond het heel belangrijk om te laten zien dat we er ermee bezig zijn. Dus ik heb armbandjes voor ons. Voor jou een zwarte ja? met de regenboogvlag. Wat mooi, dankjewel. En wij hebben hetzelfde, vriendin. Ja. Yeah. Om eigenlijk gewoon een klein cadeautje dat we altijd herinnerd worden aan het ja. feit, niet dat we in een hokje geplaatst moeten worden, dus je kan het gewoon zo doen. Ja, oh, dat is het nou. Dankjewel. Ja, we moeten niet in een hokje geplaatst worden, maar we moeten er wel aan denken waarvoor we eigenlijk aan het strijden zijn. Uh, en toen dacht ik, nou deze armbandjes, die uh, is een beetje een symbool. Dus als je naar het armbandje kijkt, dan, dan denk, dan denk je, je er aan. Ja, dan denk uh. je Nee, daar heb ik iets anders voor. Oh. <laughs> <laughs> ja, daar heb ik iets anders. Hallo, <laughs> en deze is dat je me aan bedenkt als je aan het werk bent. Ja, we bent, hadden hè? er eentje, eentje besteld, je krijgt er nog een van ons, waar we met z'n tweeën zeg maar opstaan. Ja, maar die is uh, niet naaktfoto, <laughs> met de benen wijd. Als hij nee, warm wordt, gaat onze kleding uh, uit. Uh, <laughs> dat is een goeie, dat die moeten we goeie. doen. Doen we wel dubbel betalen hoor. Spannend, spannend, spannend. <laughs> ja, uh, ja, toch? En je krijgt krijg er eentje dus van. Ik drink ze van, ook van wat ja, je krijgt er allemaal van staan. ons. Ja, ja wel, we maar dat is het. Dit, dit stop, ga zo kop, mijn koffie drinken in de Tweede Kamer. Ja, ja, ja dat dachten ja. we dus als we nou die andere van mee met mama mee Als je die meenemen naar de Tweede Kamer, dan helemaal ik de foto van mama die zit binnenin en mijne is er buiten. Dankjewel dat jullie met mij gesprek wilden. Ik vond het echt inspirerend eigenlijk. Dankjewel je wel dat je ons wilden hebben. Ja. Nu, ik, ik ben echt onder de indruk van hoe jullie erover praten, dat is echt heel cool. Ja.